De reisregels zijn versoepeld, de zomervakantie staat voor de deur. Ik wil graag vertrekken. Dat kan vanaf nu. Ja Jens, wie wil er niet op vakantie vertrekken? Ik zeker ook. Maar jammer genoeg zal het toch niet zo eenvoudig zijn. Want corona is natuurlijk niet weg. Dus u zal eerst en vooral de reisadviezen moeten raadplegen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. He, je zal moeten kijken of uh, waar je wil op vakantie gaan in een rode, oranje of groene zone ligt. En dan zal je ook de maatregelen die ter plaatse gelden goed in acht moeten nemen. Dus je zal je moeten informeren daarover. En daarnaast is het ook niet denkbeeldig dat andere landen uh, eisen zullen stellen. Als we er naartoe willen reizen, zoals bijvoorbeeld een vaccinatiebewijs of een of andere coronatest.